Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie er kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Orali en vandaag ga ik nog eens vloggen voor jullie. Of ja, eigenlijk wil, wil ik morgen beginnen. Maar ik wil vandaag al zo de intro doen enzovoort. Want morgen vroeg heb ik er misschien niet zoveel zin in. Dus dit kan me misschien motivatie geven om nog eens een vlog te maken. Het is vandaag maandag 25 oktober. Het is bijna al bedtijd voor mij, want ik ga al best wel vroeg slapen. Het is bijna. 9 uur. En om 9 uur ga ik slapen, want ja, morgen wordt weer een drukke dag op school. Dit is het laatste weekje school en dan heb ik een week vakantie. En ik ga vakantie. Nou waar, blijf nog een geimpje. Want ik wil, want ik wil jullie super graag mee gaan nemen op mijn vakantiereis Of ja, ik wil super veel vlogs gaan maken. Alleen weet ik niet of ik de motivatie daarvoor heb. Maar dat zal we nog zien. En dan vertel ik jullie ook meteen waar ik naartoe ga. Want ja, ik wil nog zo'n verrassing houden. Um, ik vertel het zaterdag. Ik vertraag ik zaterdag in de middag, dus dat is nog een weekje wachten. Maar ik zal jullie zeker proberen mee te nemen. Uh, vandaag heb ik niet zo superveel gedaan. Ik ben naar school gegaan. Ik heb een toets van Frans gemaakt. Die toets ging niet echt heel goed, maar die ging wel. Uh, achteraf kwam ik erachter dat ik heel veel spellingsmacht heb gemaakt. Dus dat was dan weer minder. En ik heb een toets van wiskunde teruggekregen en aardigskunde die wel redelijk goed waren. Dus dat is leuk. Maar ik zal jullie stoppen met te praten over mijn schoolpunt enzovoort. Wat ik vandaag nog ga doen is. Um, dat ik nog even naar beneden gaan. Misschien nog een glas water drinken enzovoort. En dan ga ik ook gaan slapen. En dan morgen vroeg zal ik verder vloggen dan. Dan wordt zo'n twee dagen of ja eigenlijk anderhalve dag vlog. Um, ik moet dus ook nog een bestelling inpakken. Dus waarschijnlijk ga ik dat morgen vroeg ook doen. Zodat die bestelling morgen vroeg voor mijn school op de post kan. En morgen ga ik dus weer naar school. Ik heb geen 8 uur. Heel veel eerstejaartjes hebben we dan nu, maar ik zit in de middelbaar. En ik heb dus nog geen 8 uur, wat super leuk is. En ik heb geen toetsen, dus ik ben er kei blij mee. En wanneer ik terugkom van school, moet ik wel heel veel gaan leren voor de toetsen. Dus dan zien jullie dat. Maar dan wil ik jullie alvast wel te rusten wensen. En dan zie ik jullie morgen terug. Een heel goedemorgen morgen iedereen. Het is bijna 8 uur, dus ik moet bijna naar school. Uh, maar ik zal eerst even mijn... Outfit show, hè? Ik zit op een uniformschool, dus het is niet zo'n spectaculaire outfit. Uh, maar ja. Dus gewoon als eerst gewoon deze witte pul. Lekker basic. En dan gewoon een zwarte broek. Dus dit is mijn outfit. En dan moet ik nu nog mijn tanden poetsen en haar een beetje doen. En dan ben ik klaar voor vandaag. Ik heb vandaag geen toetsen voor school, maar ik kan wel een mijn van wiskunde krijgen. geen zin in. Maar ja, wanneer ik thuis kom ga ik heel veel leren, want donderdag heb ik twee, drie toetsen, echt heel veel. Of ja, dat is niet zo superveel, maar het zijn twee grote toetsen, waardoor het echt heel veel is. En het is vanavond ook oudercontact, dus ik weet wel niet of ik erbij ga zijn. Het is online, maar ik weet niet of ik erbij ga zijn. Wie weet... Misschien niet, of misschien wel. Ik weet het zelf nog niet of ik erbij wil zijn, want ja, ik weet dat gewoon niet. Maar dan ga ik me nu verder klaarmaken en zie ik jullie straks weer terug. Oké, okay, ik ben helemaal klaar. Mijn boek, dat is zo goed als helemaal gemaakt. Ik moet mijn brooddoos er nog in doen. Um, dan wil ik zelfs nog een order aan de post doen voordat, ja, voordat ik op school ben. En ja, dat is het. Ik ga misschien nog eerst even kijken welke sieraadjes ik ga aandoen, want ik heb geen sieraad aan en wil wel graag een sieraad aandoen. Uh, maar ik weet niet zo goed welke, dus we even aan het kijken. Maar ik vind dat echt een moeilijke keuze om sieraden te kiezen wat ik ga aandoen. Ik weet niet of ik de enigste ben die je moeilijk vindt, dus laat me weten als je het ook moeilijk vindt om zo'n serelde te kiezen die je die dag aan gaat doen. Ik ben voor dit kettingje gegaan. Je kan hem ook bestellen op mijn site. En ik ga die eventjes omdoen. Ik vind het echt heel leuk. Ik doe het het is echt super leuk. En nu ga ik stelsel aan vertrekken, want anders kom ik te laat. Het is 8 uur, dus ik moet eigenlijk zometeen naar school. Ik heb hier ja mijn boekentas gemaakt. Wow, ik kom me zometeen ergens tegen zitten. Maar die wil niet blijven staan. Dus wat ik zei, dat het, ik zei dus dat het 8 uur is. En ik heb dus net mijn boekentas gemaakt. En ga ja, nu naar school. En ik was mijn aan mijn mondje Ik vergeten het is vanaf vandaag weer zo verplicht om een mondmasker een te dragen in de gebouwen vanwege corona enzovoort. Dus we moeten het maar doen. Maar dan ga ik nu naar school en zie ik jullie strakjes. Mijn schooldag zit er weer op en zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. Het eerste wat ik nu ga doen is framboosjes plukken en een frambozenstruik. Dus ik neem jullie lekker mee. Dit is onze frambozenstruik, er hangen niet meer superveel framboosjes op, maar de framboosjes die erop hangen ga ik plukken, dus dat ga ik nu doen. Alle framboosjes zijn geplukt, zijn er niet superveel zoals jullie kunnen zien, maar ze zijn wel super lekker. Wat ik nu ga doen is mijn tas dus leegmaken en dan ga ik een heel lekker vier uurtje maken, want het is vier uur en ik eet altijd een vier uurtje rond vier uur. Als vier uurtje ga ik een ijsje eten, dus vanilleijs met zomerse bosvruchten, dus frambozen en blauwe bessen. Want ik heb ook nog lekkere blauwe besjes. En ik ga, ik ga jullie laten zien hoe ik dat maak. Als eerste heb ik dus de blauwe besjes en de framboosjes al. En nu hebben we ook nog ijs nodig. Even zoeken in de friezer. Ik heb mijn doos vanilleijs Eerst ga ik een bolletje vanilleijs in mijn kommetje doen. En vervolgens ga ik het versieren met blauwe bessen en framboosjes. Dus dat ga ik nu doen. Zo. Nu neem ik de blauwe besjes erbij. En door een paar in mijn kommetje. Zo. En dan vervolgens ga ik de framboosjes erop doen. En voilà, mijn eisje is klaar. Zo ziet het eruit. Zo ziet mijn ijsje eruit. En dan ga ik deze opeten. En ondertussen ga ik ook even chillen. Want het was een. Het was een vermoeiende dag. Maar ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen. Of ja, het is een klein pakketje. En ik ga dit dus unboxen met jullie. Dus dat ga ik nu even doen. Het pakketje is een super schattige envelop. Dus als eerst ga ik de envelop even openknippen. Oké, okay, hier gaan we. Oh my god, zo so leuk. Als eerste zie ik hier heel schattige, yes, smiley kraaltjes. Ik vind ze wel leuk. Maar ik had de kleuren mooier verwacht, eigenlijk. Dat zit niet echt geel tussen. Of dus ja, dat is wel geel, Maar ik vind dat heel niet echt bepaald super mooi. Op de foto zag het er mooier uit. Dan heb ik deze. Ik denk dat het er 100 zijn. Dus 15, dit zakje. Dan heb ik hier heel schattige polymeerkralen. En hier ben ik wel echt heel blij mee. Ik heb een streng met al polymeerkralen. Ik weet niet hoeveel het er zijn. Ik denk zo'n 40 of zo. Maar die zijn echt schattig. Er zit de grote en er zit de kleinere tussen. Dus dat is wel leuk. Ik moet nog eens kijken. Kijk hoe schattig. Oh my god, hier ben ik heel blij mee. Alleen met deze smiley kralen ben ik iets minder tevreden mee. Ik vind ze niet zo mooi eigenlijk. Maar ik zie wel wat ik ermee ga doen. Dus dan was dit al mijn mini unboxing weer. Wat ik nu ga doen is gewoon even op sociale media zitten en mijn eisje verder opeten voordat die helemaal gesmolten is. En dan zie ik jullie straks weer terug. Oké, okay, we zijn een paar dagjes verder. Ik ben helemaal vergeten mijn vlog af te sluiten. Dus sorry daarvoor. Um, dinsdag, ik dacht dat ik dinsdag begonnen was met de vlog op te nemen. En eigenlijk alleen die dag helemaal ging vloggen. Maar ondertussen zijn we al vrijdag. En hetgeen wat ik dinsdag nog heb gedaan, of ja, ik kan ook een andere dag zijn, ik weet niet meer goed. Welke dag ik ben beginnen met vloggen. Uh, maar het enige wat ik die dag nog heb gedaan is gewoon een beetje geleerd. En vooral is het niet echt veel. Dus dan wil ik hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!